Ik ben Leen Verbeek, de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland. Gaat u mee het provinciehuis in? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich in Flevoland? Hoe gaat het verder met de Oostvaardersplassen? Hoe besteden we ons geld, het belastinggeld, wat wij innen? Dat zijn allemaal zaken waar we in Provinciale Staten over praten. Provinciale Staten bestaat uit verschillende fracties. Allemaal fracties van politieke partijen die meebeslissen over wat er in deze provincie gebeurt. Zou je de besluiten willen beïnvloeden die hier worden genomen, word dan politiek actief. Want ook jij kunt hier staan aan de interruptiemicrofoon en je bijdrage leveren. Weet je al welke partij jouw voorkeur heeft? Benader dan die partij. Weet je het nog niet zo goed, dan kun je ook naar een algemene cursus. Wil jij meedoen aan het debat, dan kun je in provinciale staten zitting nemen. En dan zit je op een stoel als deze. En dan besturen we samen de provincie.